Je hebt besloten om je Facebook te verwijderen en nou, je hebt heel veel foto's, net zoals ik. En die wil je toch wel even bewaren. Nou, dat kan heel makkelijk. Je gaat hier naar uh, instellingen. En hier klik je op kopie downloaden. En uh, dan krijg je een mail. En dan krijg je een link in die mail. En dan kun je al je foto's downloaden. En dan kun je bijvoorbeeld beslissen om die foto's uh, op te slaan, lokaal of bij Google-foto's bijvoorbeeld. Dus op deze manier kun je in ieder geval je foto's veiligstellen. Um, nu ga ik even verder met hoe je Facebook kan verwijderen.